Kom hier, kom hier, 2, 1, 1! Oh, wow, oh nee, ik viel weg. Oh, shit. Ja, shit. Ah, ik had het mp7 en als ik gewoon geen geld heb, heb ik ook... Uh... Rustig Guido, via rechts. Hij heeft een AK, hij defused. RIP. Als hij geen devkit heeft, red ik niet. Hij redt Nup, niet. hij rent al weg, hij heeft een AK. Ik weet het nog niet. Ja, het is... there, daar, toe daar. We kunnen sowieso niet meer kunnen werken. Nope, hij heeft Eén komt Purple. Thank you, Purple, for fucking up the whole fucking round. Dat was één kogel headshot, ik. Eh? Bom. Oh my oh. god, nog een kill. Ik Ja, ze gaan. Ah, ze zijn ook okay, Oké, bom down. Uh, Laten ze het in die hoekje, weet je wel? Niet is een hoek. Je kan het. Wat gaat die beschieten. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. Bom. Ja, bom B, bom B. Ga naar B, kom naar B. Super snel. Heel erg veel B. Oh ja, one team. net team. A. Ah, we zijn allebei dood. Terusje A. Ah. We zijn allemaal op A. Het hele team is op A. Waarom? Ja, we zijn we dit. Lekker Gido. They're rushing B. It's your rush B. B. Links, links, links. Hij gaat weg, hij nah. rent weg. Jezus. Ren op hem af, met die AWP. Die andere is weggerend. Hij is helemaal weg. Oh, hij is terug. Kut, kut, kut. Je moet hem rushen, rushen. hem. De bom. Defuse! Je kan het halen! Als het goed is heb je hem. Ja. Lekker. Ah, okay. Eén shit volgens mij... Oh nee, ga maar. Het wordt de easy win. Oh, wat? Oh, Maybe. gaan we dit winnen? Dit is echt spannend! Yo, Het was yo, 8 yo. HP. It's B, it's B. De bot, bot staat veilig, lekker. Yes. Ik heb de bot. <laughs> Ze hebben verloren.